Ik ben Marisanne. ik ben 23 jaar. Ik ben gestart als stagiaire bij Circe. Zo is, ben ik hier terechtgekomen. Ik ben gestart in het juridische departement, uh, waarna ik een traineeship heb doorlopen en een meer hands-on job, omdat ik uh, voelde dat ik hier meer op mijn plaats zou zitten. Als site-engineer ben ik eigenlijk in een coördinerende rol um, en ik ga gaan kijken hoe dat werken zullen moeten uitgevoerd worden. Wij begeleiden de installatieteams in, in het uitvoeren van de werkzaamheden om um, dan tot een oplevering te kunnen overgaan uh, waarbinnen dat wij ook kwaliteitsnormen waarborgen door interne checks te doen. Ik ben eigenlijk begonnen door een traject te doorlopen via de Circei Academy. Daar heb ik eigenlijk al mijn basiskennis op gedaan. Nadien is het eigenlijk van collega's met tal van ervaring waar ik veel van kan leren, altijd vragen aan kan stellen. Ze zijn altijd bereid om mij te helpen. De afwisseling in de job is zeker een heel groot pluspunt voor mij. Er is geen enkele dag in de week die hetzelfde verloopt. Daarnaast is ook het avontuurlijke aspect van de job heel aangenaam. Je komt op plaats waar de andere mensen niet komen. Het proces van een, van een mobiele site te bouwen is eigenlijk heel complex en dat vergt heel veel organisatie, planning en communicatie. Dus het is heel belangrijk dat elk teamlid, nou, zowel de installatieteams, als backoffice, als um, alle begeleidende rollen, hun schouders echt onder dit project zetten en samenwerken. Circei is eigenlijk een heel open bedrijf dat zijn werknemers centraal stelt. Als werknemer heb je hier heel veel opportuniteiten en kansen om bij te leren. Er wordt heel veel gehoor gegeven aan de nood dat iemand heeft om te groeien of om bij te leren. Daarnaast is het ook gewoon heel plezant. We hebben een hele leuke sfeer onder de collega's. Het is gewoon plezant om naar hier te komen.